Door het nieuwe coronavirus kunt u verkouden worden en gaan hoesten. U kunt ook longontsteking krijgen. U heeft dan koorts, hoest veel of ademt moeilijk. U kunt het virus krijgen als iemand dicht bij u hoest of niest. De druppeltjes ademt u in. Zo kan het virus in uw lichaam komen. Het virus kan ook op handen zitten. Geeft u iemand een hand, dan kan het virus ook op uw hand komen. Raakt u uw neus, mond of ogen aan, dan kan het virus in uw lichaam komen. Dit is belangrijk om het virus niet te krijgen. Was uw handen vaak. Gebruik stromend water en zeep. Was goed tussen uw vingers, uw vingertoppen, de binnenkant van uw handen en de bovenkant van uw handen. Droog daarna uw handen goed af met een schone handdoek of papieren handdoekje. Gooi dat papieren handdoekje daarna weg. Gebruik handalcohol alleen als er geen water en zeep in de buurt is. Raak zo min mogelijk uw mond, neus en ogen aan. Geef mensen geen hand. Dit is belangrijk om het virus niet aan andere mensen door te geven. Nies en hoest in uw elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes als u uw neus moet snuiten en gooi het zakdoekje hierna weg. Bent u ziek en wilt u weten of u de huisarts moet bellen? Kijk op thuisarts.nl. U kunt de tekst ook laten voorlezen. Als er belangrijke nieuwe informatie is over het virus, komt dit op thuisarts.nl te staan. Heeft u andere vragen? Bel dan. 0800 1351 Dit is het telefoonnummer van de overheid.